Ik ben Wout Jansen, lijsttrekker van OPA Flevoland in de volksmond OPA. U heeft toch ook een mening? Laat dat met uw stem doorklinken. We staan hier bij de Oostvaardersplassen, waar vorige winter duizenden grote grazers een pijnlijke hongersdood stierven. Nu wordt het gekozen voor de kogel voor die beesten. OPA Flevoland in de volksmond OPA kiest voor de alternatieven. Namelijk bijvoeren, anticonceptie en als laatst verplaatsen.